Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad de lang verwachte uitspraak gewezen in de zaak tussen Deliveroo en FNV. Daarin staat de vraag centraal of de maaltijdbezorgers van Deliveroo in Nederland werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. Zowel de rechtbank, als het hof die beantwoordde die vraag eerder bevestigend. De Hoge Raad verwerpt nu het door de LIVRO ingestelde cassatieberoep. Het burgerlijk wetboek omschrijft de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten. En of een overeenkomst voldoet aan deze omschrijving, moet worden onderzocht aan de hand van alle omstandigheden van het geval, zo zegt de Hoge Raad. De Hoge Raad geeft in dit kader een uitgebreide omstandighedencatalogus. Een deel van de omstandigheden die de Hoge Raad noemt, ziet op de aan of afwezigheid van ondernemerschap van de werker. Zo is volgens de Hoge Raad onder meer van belang of de werker een commercieel risico loopt bij het verrichten van de werkzaamheden. Maar ook van belang is of de werker zich in het economisch verkeer als ondernemer gedraagt of kan gedragen. Een andere omstandigheid die de Hoge Raad noemt is of de werker organisatorisch is ingebed in de onderneming van de werkverschaffer. De Hoge Raad wil echter niet zo ver gaan als, als advocaat-generaal De Bok. Zij betoogde in haar conclusie voor deze uitspraak dat als de werker organisatorisch is ingebed in de onderneming van de werkverschaffer, dat dan het bestaan van een arbeidsovereenkomst moet worden aangenomen. Hierover buigen de Nederlandse en de Europese wetgevers zich nu, waardoor de Hoge Raad geen aanleiding ziet voor rechtsontwikkeling op dit punt. De Hoge Raad overweegt verder dat het gewicht dat toekomt aan een contractueel beding... bij beantwoording van de vraag of een overeenkomst als arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt... mede afhangt van de mate waarin dat beding daadwerkelijk betekenis heeft voor de partij die de werkzaamheden verricht. En in dat kader spreekt de Hoge Raad ook over de in de overeenkomsten met de bezorgers opgenomen... zogeheten vrije vervangingsclausule. Deze clausule geeft de bezorger de vrijheid om zichzelf te laten vervangen door een ander om de werkzaamheden te verrichten. Die vrijheid op zichzelf is volgens de Hoge Raad niet onverenigbaar met het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Ook dan komt het aan op alle, nog overige omstandigheden van het geval. En uiteindelijk komt het erop aan wat de daadwerkelijke betekenis is van de clausule voor de bezorger. Volgens het Hof was die een casu gering. En ook de vrijheid van de bezorgers om al dan niet op het werk te verschijnen of om opdrachten al dan niet te aanvaarden sluit op zichzelf het bestaan van een arbeidsovereenkomst niet uit. En er moet ook in dat geval worden gekeken naar de verdere omstandigheden van het geval. En het Hof die heeft in deze zaak al die omstandigheden van het geval afgewogen en gemotiveerd geoordeeld dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. En de Hoge Raad laat de uitspraak van het Hof in stand.